Hey, hoe gaaf is het? Ons event van dit jaar valt precies samen met de releasedad van Solid Edge 2023. Misschien heb je al wat dingen gezien, maar op deze dag kunnen we je dus alles laten zien. Dus schrijf je snel in.